Hoi, ik ben Anille en deze video gaat over het hartinfarct, in de volksmond vaak hartaanval genoemd en in de gezondheidszorg vaak ook myocardinfarct genoemd en dus vaak afgekort naar MI. In deze video gaan we het hebben over oorzaken, symptomen, diagnose, complicaties en behandeling. Eerst even wat overzicht wat betreft ischemische hartziekte. het hartinfarct is daar een vorm van, maar er bestaan ook andere ischemische hartziekten. Als iemand pijn op de borst krijgt tijdens inspanning, het klassieke verhaal is pijn op de borst als je de brug opfietst, dan heet dat stabiele angina pectoris. Wanneer je onvoorspelbare pijn op de borst hebt, bijvoorbeeld in rust, dan heet dit acuut coronair syndroom. Hierbij zie je dan ook ECG veranderingen. Dit kan dan een instabiele angina pectoris zijn, waarbij je niet de bloedwaardestijging ziet van troponine, waar we het straks nog over gaan hebben. Of het kan een myocardinfarct zijn, waarbij je wel een stijging hebt van troponine. Om het schema af te maken hebben we dan ook nog eens twee soorten hartinfarcten, de stemie en de non-stemie, ook dit komt zo nog terug. Terug naar het myocardinfarct. Mio staat voor spier, cardio staat voor het hart, en infarct gaat over het weefsel dat doodgaat door gebrek aan doorbloeding. Het hart pompt natuurlijk bloed naar het lichaam, maar ook naar zichzelf, dit noemen we de coronaire circulatie. Als we het hart even bekijken, dan zien we de drie slagaders zitten. En deze noemen we ook wel de coronaire arterie, oftewel de kransslagaderen. En dat bestaat uit een rechter coronaire arterie, vaak afgekort tot RCA, die heel verrassend aan de rechterkant van het hart loopt, en de linker coronaire arterie, de LCA, aan de linkerkant. Deze splitst naar twee grote hoofdtakken, de linker anterior descendants, LAD, letterlijk de linkerarterie, die aan de voorkant naar beneden gaat, en de ramus circumflex de RCX, de tak die met een bocht terugloopt. In de geneeskunde geven we alles een moeilijke naam, maar eigenlijk is het allemaal minder ingewikkeld dan het lijkt. Als er een slagader dicht komt te zitten, dan krijgen we de situatie van een hartinfarct. De hartcellen krijgen dan geen zuurstof meer, en hierdoor kan de hartcel geen ATP meer maken en dus kan het hartweefsel hieraan doodgaan. Ischemische hartziekten, waaronder myocardinfarct, komen bijna altijd door atherosclerose, waarbij de binnenste laag van het bloedvat wordt aangedaan door de risicofactoren zoals roken, overgewicht en hoge bloeddruk. Hierdoor kan slecht cholesterol zich ophopen. Hierdoor zal het bloedvat steeds meer geblokkeerd raken, maar het kan ook nog eens gaan scheuren, waardoor in één keer de bloedstolling op gang komt. Binnen no time zit het bloedveld helemaal dicht en dan kan al het weefsel dat erachter ligt geen bloed meer krijgen. Als we het hart doorsnijden zien we drie lagen. De binnenste laag heet het endocardium en dan krijgen we de spierlaag, oftewel het myocardium en dan krijgen we het epicardium. Hier liggen de bloedvaten op. Als een bloedvat geblokkeerd raakt, zal er door zuurstofgebrek ischemie ontstaan. En hoe verder weg van het bloedvat, hoe slechter de cellen er aan toe zullen zijn. Maar dit is nog omkeerbaar, als de cellen binnen 20 tot 40 minuten weer zuurstof krijgen. Als het langer duurt, dan zullen de cellen echt doodgaan, wat we necrose noemen. Dit kunnen we niet meer omkeren. Dat geeft ook aan waarom het zo belangrijk is om een hartinfarct snel te diagnosticeren, zodat we zoveel mogelijk hartcellen kunnen redden. Daarom wordt vaak gezegd, time is tissue, tijd is weefsel. Het tijdslimiet van 20 minuten van eerst de klachten en dan met een ambulance naar het ziekenhuis en dan de diagnose stellen en de behandeling geven, is in 20 minuten vaak niet haalbaar. Daarom zien we vaak dat de binnenste gedeelte van het hartweefsel is aangedaan. Dit geeft op een ECG een specifiek patroon. Normaal ziet het ECG er zo uit, maar nu zien we dat het ST-segment, het stukje dat tussen de S en de T in zit, daalt omdat we in de geneeskunde altijd alles lastig moeten verwoorden, zeggen we dat het een niet-ST-gestegen hartinfarct is, oftewel een non st elevatie myocardinfarct. kortweg een N-stemie. Als de situatie langer duurt, zullen steeds meer hartcellen aangedaan worden. Op een gegeven moment, na een uur of drie tot 6, hebben we de situatie dat de hele hartwand is aangedaan. Dit noemen we dan een transmuraal infarct, door de hele muur. Hierbij zien we op het ECG een stijging van het ST-segment. En dit noemen we dan ook een ST-elevatie myocardinfarct, een STEMI. De symptomen die iemand krijgt van een hartinfarct zijn een heftige pijn op de borst, vaak een drukkend gevoel. Klassiek wordt er verteld dat er een olifant op de borstkast zit. Maar een van mijn patiënten zei ooit, nou nah, niet zozeer een olifant, maar een geit. Nou ja, drukkend is in ieder geval drukkend. Hierbij kan ook gerefereerde pijn optreden, bijvoorbeeld naar de linkerarm of de linkerkaak. En vaak zie je ook wat we noemen vegetatieve verschijnselen, Zo genoemd omdat het gevolgen zijn van de sympathicus van het zenuwstelsel, de fight or flight reactie, misselijkheid, braken, zweten en soms kortademigheid. Vaak voelt de patiënt zich beroerd en is angstig. Als een groot deel van de hartspier is uitgevallen, zie je dat er hartfalen optreedt, met daarbij een lage bloeddruk en kortademigheid omdat er vocht in de longen ophoopt. De diagnose stellen we met name met een ECG en met lab. Binnen enkele minuten kan je al ST veranderingen zien, een daling in een n of stijging in een stemie. Ook zie je soms spitse T-toppen of juist negatieve T-toppen. Omdat we met een ECG het hart van twaalf kanten kunnen bekijken, kunnen we vaak ook de plek van het hartinfarct lokaliseren. We nemen bloed af om te testen op cardiale markers, waarvan troponine een hele belangrijke is. Dit is een stofje dat alleen in hartcellen zit. En als de hartcellen dan kapot gaan, dan komt het stofje in het bloed terecht. Dan blijven ze ook enkele dagen verhoogd na het hartinfarct. Complicaties van een hartinfarct zijn in de acute situatie, cardiogene shock, als het hart zodanig is aangedaan dat het niet meer voldoende bloed kan rondpompen, zie hiervoor ook de video over shock, ook kunnen er ritmestoornissen ontstaan, omdat de geleiding anders wordt door de dode cellen, In de meest ernstige vorm kan hierdoor ventrikelfibrilleren ontstaan, oftewel een hartstilstand. Na een aantal dagen zou er een hartontsteking kunnen ontstaan, omdat neutrofielen de rommel gaan opruimen wat we een pericarditis noemen. Na een aantal weken is het lichaam bezig met het maken van granulatieweefsel, wat littekenweefsel wordt. Hierdoor wordt de hartwand zwakker dan wat die was en daarmee is er een kans op scheuren. Hierdoor kan dan een harttamponade ontstaan. En daarna als het litteken volledig is gevormd, houden we een stuk hartspierweefsel over dat niet kan samentrekken. Hierdoor kan hartfalen ontstaan, oftewel decompensatio cordis. En als er een hartklep betrokken is bij het littekenweefsel, zoals nog wel eens gebeurt bij de kleine spiertjes die de mitralisklep op zijn plek helpen, kan je falen van je hartklep krijgen, zoals hier dus mitralisklepinsufficiëntie. De behandeling is erop gericht om het afgesloten bloedvat zo snel mogelijk weer open te krijgen, want time is tissue. En om de mogelijke complicaties zoveel mogelijk te voorkomen, met name ventriculfibrilleren. En ook willen we natuurlijk de patiënt zo comfortabel mogelijk hebben. Vaak is ambulancepersoneel of de huisarts als eerste betrokken. Daar wordt eigenlijk al begonnen met behandelen. We geven extra zuurstof als de saturatie onder de 93% komt. We geven een spray onder de tong met nitroglycerinespray. Nitraten verminderen de belasting op het hart, want dat heeft het nu namelijk wel even zwaar genoeg. En er wordt bij pijn morfine gegeven intraveneus. En er wordt acetylsalicylzuur gegeven, wat helpt tegen bloedstolling. Ook wordt er een waaknaald ingebracht, de patiënt kan immers ineens achteruit gaan. Dan in het ziekenhuis wordt natuurlijk de riedel van diagnostiek gedaan en daarna gaan we het bloedvat weer proberen open te krijgen. De eerste keusbehandeling is een percutane coronaire interventie, een PCI. In de volksmond wordt dit Dotteren genoemd, omdat het bedacht is door meneer Dotter. Hierbij wordt via een hartkatheterisatie het bloedvat weer open gemaakt met een ballonnetje. Vaak wordt dan meteen ook een stent achtergelaten om ervoor te zorgen dat het open blijft. Als dit voor wat voor reden dan ook niet kan, wordt er als tweede keuze gekozen voor fibrinolytica om het stolsel medicamenteus op te lossen, of voor een spoed-CABG, (een coronary artery bypass grafting, in de volksmond een bypass genoemd. Hierbij wordt een nieuwe vaatverbinding gemaakt waardoor er letterlijk een omleiding ontstaat voor het bloed waardoor het weefsel alsnog zuurstof krijgt. Daarna zal er worden gekeken naar de lange termijn, waarbij onder andere wordt geprobeerd de kans op nog een hartinfarct te verkleinen door de risicofactoren zoveel mogelijk terug te brengen door leefstijlveranderingen en met medicatie, zoals bloeddrukverlagers en cholesterolremmers. Ook wordt er vaak hartrevalidatie opgestart. Dit was de video over het hartinfarct. Wil je een samenvatting over deze video? Klik dan hieronder in de beschrijving en dan mail ik hem naar je. Heb je wat gehad in deze video? Geef hem dan een duim omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken!